Goedemorgen en superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik zit op Blondie, het is zaterdagochtend in de, de, zaterdag de buitenbak. En ik ga vandaag Blondie dressuren. Um, ik heb er iets minder zin in dan net. Mijn leven wordt een soort bepaald door mijn Apple Watch. En mijn Apple Watch is uitgevallen. Dus ik ben een beetje verdrietig nu. Ja, ik ga nu rijden. Het is dus even lekker aan het lange teugeltje. Want in wedstrijden moet ik soms aan het lange teugeltje en daarna weer verder, of uh, draven en zo. En dan uh, is dat lastig om weer op te pakken, omdat dat wel oefent, maar niet heel vaak. Dus uh, ik ben nu wat oefenen. Ik ben inmiddels thuis, maar... Er sneeuwt de grond. Ah! Echt heel leuk. Het sneeuwt ook. Nou, wat leuk! <laughs> Wij gaan samen buiten buitenrit, samen met moeders. Moeders is daar bezig. Hallo moeders. Hallo. Ik heb mijn spullen al gepakt, die liggen daar. Ik heb ook deze dingen inmiddels. Mm. Kijk, die reflecteren. En die kunnen dan zo om mijn voeten heen. Ja, we gaan opzadelen. Wij zijn inmiddels aangekomen in het bos. Bij moeders. Hoi moeders. Lommie. Uh, die is braaf en luistert goed. Dus daar ben ik heel blij mee. Weer terug. Lonnie zat in haar stal. Je ziet het niet heel goed. Lonnie zat weer in haar stal. Nou, Ik ga even opruimen en een hapjes doen. En dan zie ik jullie morgen weer. Hoi! Het is vandaag. Maandag. Het waait best hard. Wordt geblazen. En net heeft het geregend. Dus het weer zit lekker mee. Verder. Het broodje is een beetje bezweet. ik heb allemaal druppeltjes op mijn hoofd, want het heeft gehageld en geregend. Uh, ik ben klaar met rijden, ik zit er zo even in de molen samen met Blondie. Blondie is als ze goed is vandaag door Daan gereden. En ja, ik ga nog maar, uh, maar uh, het broontje afzadelen. Ik zie dat Tess lekker aan het losrijden is, dat ziet er al heel goed uit. We wil vandaag weer even kijken dat we een paar proefgerichte stukjes meenemen. En elke week even kijken of we het wijk ietsje uit kunnen breiden. En even kijken of ze goed geoefend heeft aan de overgang. Draf, golop, en gelop en draf. Je glitters. Mooi hè? Ja, dat heb je gedaan? Nou, mijn wimpers zijn er allemaal af. Dus anders ziet het eruit als of ik net het bed kom. Echt. Goed, hou mooi recht. Dus je twee teugels en je kuit. Dus de druk aanhouden. Goed zo. En dan de druk weer lossen op het moment dat ze weer na. Dat we ze niet leren na te geven door in die mond te rommelen. Maar dus op de druk van je hand na. Naar rijdt dat je hand daar niet op reageert. Oké, okay, hij is ook iets aanhalen. Om je rechter kuit houden. Aan de teugel. Ja, ietsje voor je rechterbeen, de rechter schouder naar buiten. Denk aan je hand. Echt je hand een beetje in de gaten houden. Ja, kom. Nog een beetje vlugger. Ook als jij kleedt met je stem, dan weet je eigenlijk dat je niet aan je been reageert. Dan ga je met je stem gebruiken, Dat je eigenlijk niet op je Zo, ja. Heel goed. zitten. Zit, Bovenbeen lang en los. Zo, ja. zitten. Goed zo. Goed zo. Je kant na. Heel goed. Om je rechterkuik. Goed zo. Goed zo. Zitten. Denk aan je hand. Niet te veel. Zo. Ja. Goed in je arm. Goed in je arm. Ja. Gaat niet je arm. Ja. Om. ja. Om je rechterbeen. Of links naar geven houden. Zo. Je rechterhand mag niet meedoen met je lichaam. Goed zo. Been weer lang. heel lang. Zo. Blijf je bij de Oh ja. Rustig in je lijf, vergeet niks, geef niks, opvang in je zit, om je uit. Dat is weer een fase nu, dat paard gaat zichzelf ontspannen, die gaat haar lijf gebruiken. En ontspannen en wat luier, nou ja zeg ontspannen en lui, die zijn een beetje verliefd op elkaar. Maar we willen eigenlijk dat ontspannen lui gaat vergeten. En dat hij wat meer gaat vriendjes worden met, met aan het been zijn. Dus energiek of actief zeggen we dan altijd. Maar wel ontspannen. Dus dat vergt nog meer van jouw hulpen. Van jouw consequente hulpen. En ook weer kunnen ontspannen als het goed is. En ook van haar lichaam. Want zij moet meer dit gaan doen in plaats van dit. Goed zo. En dit is overdreven. Hè? Dat doet ze niet. Maar uh... Is dit een normale fase, waar ze nu in zitten, ja, of is dit gewoon ja. iets wat, nee, wat ja, bij Blondie zo ook gebeurt? Het is natuurlijk ook een beetje een merrie, en we gaan een beetje richting het voorjaar. Dus dan worden de merries iets minder gevoelig op de buikstreek. Die denken dan meer, eh, ik heb vandaag toevallig net een beetje jeuk hier. Even geen, niet zo heel veel zin vandaag. Um, dat is meestal een beetje hormonaal, kan dat zijn, maar dat geeft niet, want dat is normaal, hè? want we gaan naar het voorjaar. En je krijgt nu steeds makkelijker en sneller die, oh wow, braaf, dat was een schaduw, uh, ontspanning. En ontspanning en luiheid zitten heel dicht bij elkaar. Dus dat is nu weer de volgende fase. Die ontspanning heb je nu en dat we dan daar die energie kunnen opwekken, zonder dat het gespannen wordt. Want een tijd geleden hadden we heel veel energie, maar dan ook zo'n pony. En nu hebben we een pony die zo is, maar die wel nog steeds die energie moet gaan opwekken. En dat is weer een nieuw stadium. Dus we zijn weer naar een volgend ja, stukje, een volgend puzzelstukje gaan we nu opzoeken. Maar dat puzzelstukje moet aan twee kanten plakken in plaats van aan één. Dus het is eigenlijk een ingewikkeld zoekje? Ja, eigenlijk wel. Niet het makkelijkste nee. in de training van ponies en paarden? Nee, zeker niet, zeker niet. Want je moet ze dus toch leren actief te worden zonder dat je constant been geeft of constant tikkies met de zweep. Maar dat ze leren los in de lijf meer uit zichzelf te lopen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. niet mee, de nee, rijden, met jou. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar anders had het wel voetbal hè. Dat is makkelijk was. Ja, precies. Inmiddels zijn Blondie en ik klaar. De les ging echt heel erg goed. Ze um, dus gaat nu samen een half uurtje met Vrona in de molen. Uh, wow, in het pedal. En dan ga ik mijn spullen opruimen. Vrona nog een hapje geven. En dan gaan we naar huis toe. Het is vandaag donderdag. Ik heb mijn dekje gepakt. En Blondie staat gepoetst in haar stal. Oh jee, er komen mensen. Heel eng. Dan ga ik weer rijden. Maar het is donderdag en dan hebben we springles. Goed zo. En meteen weer kijken, Tess, dat ze wel aan je been is. Niet omdat ze hard hoeft, maar wel mooi de reactie naar voren aan je been aanpakt. En zorg dat je dat been, twee mondhoeken samen laat werken. Hè? Goed zo, Dus niet te veel eerst de een en dan de ander, maar samen. Twee mondhoeken naar beneden. En wat een slim. Rij even de baan door. Uh. Best. En dan ga je van de hand veranderen En zie je tussendoor naar de P. Oh. En dan doe je voor de P doe je rissertje rijden. Stoer hoor. Oh, nou, mooi mooi. Dat doet niet precies op de P, hè? want die staat niet tegen. Doe maar iets ervoor. Ik kant mooi laag, een beetje om je rechterbeen. Oeh. Rood, oh, bijna. <laughs> Even terug. Goed, maar met de hand veranderen. Zorg echt dat je tussen je benen paard ook verandert van hand, hè. Dus als zij in haar lichaam nieuws zon blijft galoperen, dan kan ze geen wissel maken. Ja. Dus je gaat daar echt bereidend naar die wissel om je nieuwe binnenbeen te zetten. Ja, goed op. Oh, en we niet in hè? paard kruipen. Keurig gereed. schouders alleen. hou mooi recht. Goed zo. En dan niet te veel te gaan hangen en je tenen steken. Zorg dat je echt bewust met je been eraan blijft rijden. die moet baan. Oh, hij Zo. Zorg dat je wel je been eraan houdt. Niet je been afsteken. Goed. Keurig. Eén stap test. Een arme dillo, bedoel jij. Hou je wat voor dan? Heel goed gereed. Oh, even inperken, kijk, inperken. Goed zo. Kijk naar de rij. Kijken naar de rij. Oh, het wordt versterkt? Blijf wel aan. Oh, hier met daar kruppen. Oh. oh. Goed zo, gebeuren. Blijf rijden. Blij. Hm. Zo, Toby, je hebt hem ook al gezien, zeker. <laughs> De angst. Braaf. Als het lukt, met je rechter binnen een beetje. Linker binnen een beetje rechtdoen. Cool. Goed zo, meisje. Ja, braaf. Goed zo, wat is dat nou? Nee, echt wel. Goed zo. Zo, laten we nog eens kijken of ze naar beneden wil kijken. Zo dan. Nee? Gaan we het niet doen? Oh. Oh. Zo. Uh, Kom dan maar meteen nog een keer. Als mama dan een beetje daar blijft staan, dan mag je het zelf doen naar het opzetje. Als je denkt dat ze twijfelt, geef je ja. ditje. je wel zo Terug zitten in het midden en toe rijden. Terug zitten en toerijden. Ja, kom maar. Ja, goed zo. Van half nog een Even goed belopen, hè? Ja. Ik wil zeggen, het is wel heel, heel braaf, allemaal. Ik twee tenen in de neus. Oh, mijn meisje. Kom even aan de Oh, mijn meisje. Het is een beetje de Kom maar, meisje. Braaf. Goed zo! So. Lekker geloven, ik, maar Lekker uitstappen. Uh, nou, het ging heel goed vandaag. We hebben ook weer een klein beetje de wissels meegepakt. En niet zozeer dat we het heel erg over zet, vliegende wissels hebben. Maar wel mooi dat we dadelijk na de sprong gewoon een mooie wissel kunnen springen. Dat we niet weer terug hoeven naar de draf en naar de goede galop. We hebben best ook flink in de maat gesprongen. We hebben gewoon 90 centimeter gesprongen. Dus dat is hartstikke goed. En we hebben zelfs een mooi slootje gesprongen. Maar ze hoeft toch um, maar 80. Ja, maar dat is wel eens leuk om ook te kijken of we wat hoger kunnen. Okay. Dat is eigenlijk hetzelfde met de dressuur. Dat als we voor het B bezig zijn, dat we ook al een beetje, dat als we B gaan rijden, dat we een beetje kijken of we het L aan kunnen. Dus dat doen we met springen natuurlijk exact hetzelfde. Even kijken hoe het voelt om een gaatje hoger te springen. En slootje, die ligt er toch. Dus hè, waarom doen we het dan niet? En dat ging eigenlijk heel goed hè? Ja. Beter als verwacht. Super leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal en klik op het belletje als je deze video leuk vond. En dan zie ik je heel graag morgen weer bij een nieuwe zondagvideo. Doei doei!